Vem, ei se, ei se, ei você, eu vou... eu Assim contar Oh. Ey Pablo, comes. Comes. Ah, no se escucha. Ey. Pablo. Pablo.